Niet wie we zijn. Sociale wezens, verbonden met elkaar. En op onze slechtste dagen doen we elkaar geen pijn en verdriet. En op onze allerbeste dagen bouwen onze handen de nieuwe wereld die onze ogen zien. En door corona is de fysieke afstand groter dan ooit. En daarom is het zo belangrijk om onze lotsverbondenheid te blijven voelen. En de beelden die we net zagen, samen strijden voor een betere wereld. Dat is wie wij in de kern zijn en dat is wie we altijd zullen blijven. En dat zal ook corona niet veranderen. Ons land en de wereld gaan door een zware tijd. Op de eerste plaats denk ik aan al die mensen die werken in de frontlinie van de zorg. En telkens als ik weer op bezoek ben op een intensive care en daar praat met de mensen die daar werken, dan maakt het me stil het doorzettingsvermogen en het kameraadschap dat ik daar zie, dat is een voorbeeld voor ons allemaal. Het motiveert ook velen van ons om een stapje extra te zetten, om ervoor te zorgen dat de druk op de zorg niet nog groter wordt. Maar in Nederland voltrekt zich nog een ramp, maar dan in stilte. Niet iedereen is een buitenmens, maar niemand is een binnenmens. Ik vond het altijd een wat rare, stomme en ook wel slechte slogan van een grote winkel. Maar wat is het eigenlijk waar? Tien maanden binnenzitten, dat doet iets met je mentale gesteldheid. En door tien maanden lockdown staat dan ook onze mentale gezondheid onder druk. En zeker die van jonge mensen. In de bloei van hun leven en ze staan nu stil. Voelen zich eenzaam. Psychologen waarschuwen niet voor niets voor een stijging van 60% van het aantal jongeren dat zich meldt voor een crisisplaats. 60%. En een crisisplaats kan net zo levensreddend zijn als een bed op de intensive care. En al tien maanden vragen we solidariteit met onze kwetsbare ouderen en terecht. Maar solidariteit gaat twee kanten op. En zodra het kan moet er prioriteit gegeven worden aan het versoepelen van maatregelen die voor jongeren van belang zijn. Het openen van de basisscholen uiteraard. Maar ook het openen van middelbare scholen en het vervolgonderwijs. Dat zijn we aan deze generatie verplicht. De coronapandemie werkt als een vergrootglas, zou je kunnen zeggen. Op de effecten van 30 jaar economisme. En 10 jaar kabinetten onder leiding van Mark Rutte. 10 jaar waarin de ongelijkheid is toegenomen en onze publieke dienstverlening is verwaarloosd. 10 jaar rechtse politiek waarbij economische groei en rendement altijd gaan boven welzijn gedeelde welvaart. Het heeft de samenleving uitgeput. Het virus van het economisme heeft Nederland maatschappelijk ziek gemaakt. En het hardste en meest schrijnende en misschien ook wel het meest gemene voorbeeld van hoe een rechtse ideologie mensen kapot kan maken, is het toeslagenschandaal. Mensen werden gezien bij voorbaat als profiteurs en potentiële fraudeurs, omdat ze van een toeslag van de verzorgingsstaat nodig hadden. En mensen met een afwijkende achternaam of huidskleur... werden geachtervolgd door een systeem van wantrouwen. Door geïnstitutionaliseerd racisme. Het is meer dan terecht dat het kabinet is afgetreden. Het enige juiste besluit. En mijn vriend Lodewijk Ascher en Erik Wiebes... hebben ook persoonlijke conclusies getrokken door zelf op te stappen. En dat is moedig en te respecteren. Mark Rutte heeft dat niet gedaan. En het is aan de kiezer om op 17 maart daarover een oordeel te vellen. En het is aan ons om hem te verslaan op 17 maart. Het is aan ons om kiezers in Nederland duidelijk te maken... dat het herstel van de verzorgingsstaat niet aan rechts kan worden overgelaten. Het is aan ons om tegenover het rechtse mensbeeld van wantrouwen en achterdocht een mensbeeld te zetten van empathie en vertrouwen. Om van daaruit de verzorgingsstaat weer te baseren op het linkse ideaal van solidariteit. Maar met dat herstel van de verzorgingsstaat gaan we niet wachten tot na 17 maart. Dat duurt veel te lang. We moeten daar direct mee beginnen, want de onrechtvaardigheid is groot. Het kabinet is wel demissionair. Maar de Tweede Kamer niet. En met de val van het kabinet is de coalitiedwang verdwenen. En heeft de VVD het vetorecht op de verzorgingstaat verloren. Dus is er nu al de kans om de sociale zekerheid en de rechtsstaat weer menselijker te maken. Te beginnen dinsdag. Want dan stemt de Tweede Kamer over ons voorstel om de toegang tot het recht te versterken. Door sociaal advocaten een eerlijke vergoeding te geven. En dat kan dinsdag ook. Door dan de keuze te maken voor publiek gefinancierde kinderopvang. Zodat we zo snel als mogelijk de kinderopvangtoeslag kunnen afschaffen. En dat kan ook aankomende dinsdag al. Door ervoor te zorgen dat mensen die in de zorg werken... er structureel in inkomen op vooruit gaan. Dinsdag bij de stemming in de Tweede Kamer... kan het begin van het herstel van de verzorgingsstaat beginnen. Maar dat is niet genoeg. Deze hersteloperatie gaan we dan vervolgen op 8 februari, wanneer de Tweede Kamer de participatiewet behandelt. Dan maken we een begin met het aanpassen van de hardvochtige bijstandsregels. Er is nu een sociale meerderheid in de Tweede Kamer en we zullen er alles aan doen om die te mobiliseren. En daarom roep ik D66 en de ChristenUnie op, doe mee. Samen kunnen we Nederland veranderen. En mag ik nog een oproep doen aan het CDA. Laten we alsjeblieft 500 kinderen uit Moria ophalen. Want ook op menselijkheid heeft de VVD geen vetorecht. Hoe gezellig het vandaag ook is op de YouTube-chat. Ik mis jullie wel vandaag. En het congres mag dan anders zijn dan normaal. De politieke strijd is hetzelfde en de urgentie groter dan ooit. De sociale gevolgen van corona en het toeslagenschandaal... hebben het verlangen naar verandering alleen maar groter gemaakt, juist nu. Juist in deze moeilijke coronatijd moeten wij hoop en optimisme terugbrengen... in de politiek en in de samenleving. Deze verkiezingen gaan over onze toekomst na corona. Over het redden van het klimaat en het herstellen van de verzorgingsstaat. De verkiezingen op 17 maart gaan over een nieuwe koers voor ons land. En bij mijn aantreden als fractievoorzitter zei ik, er broeit iets in de samenleving. Er is een onderstroom van mensen die het anders wil. En dat hebben we de afgelopen jaren gezien. Die onderstroom is steeds meer aan de oppervlakte gekomen. Het meest zichtbaar, toen leraren massaal staakten voor herwaardering van hun vak en de publieke sector. Het meest zichtbaar, toen een nieuwe generatie opstond en zei Black Lives Matter. En het meest zichtbaar, toen miljoenen mensen het voorbeeld van een meisje uit Zweden volgden, met stakingen en demonstraties en snelle klimaatactie eisten. De onderstroom is de bovenstroom geworden. Laat zich horen. Spreekt zich uit. Spreekt zich uit tegen een economisch systeem dat de aarde uitput. Dat de natuur uitput. Dat onze samenleving uitput. Spreekt zich uit voor verandering. En vrienden, onthoud dit goed. Ook al zien we elkaar vandaag niet op het congres. Al zien we elkaar niet op het Malieveld of in de straten van Amsterdam. Wij zijn en blijven met elkaar verbonden in onze strijd voor een betere wereld. Het afgelopen jaar was bijzonder op veel manieren. Ook over de politieke besluiten die er zijn genomen. Politieke besluiten die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Want plotseling zijn ook partijen als de VVD en het CDA bereid om vergaand in de economie in te grijpen. Want deze acute crisis doet ze erkennen dat de markt toch niet voor alle problemen de oplossing is. Maar ze miskennen een minstens zo ernstige crisis, waar we ook middenin zitten. De klimaatcrisis. Vijf jaar na het akkoord van Parijs staat het klimaatbeleid stil. Grote bedrijven krijgen uitstel van maatregelen. Halen de doelen niet. Maar voor de klimaatcrisis zijn er niet iedere twee weken een persconferentie met de minister-president. Worden niet bijna wekelijks nieuwe maatregelen aangekondigd om de doelstellingen wel te halen. Wordt niet op sprong een advies van de wetenschap gevraagd en overgenomen. In de Tweede Kamer is het afgelopen jaar maar liefst 24 keer gedebatteerd over corona. Over klimaatverandering daarentegen spraken de fractievoorzitters de afgelopen tien jaar slechts vier keer. Vier keer maar. Dat moet echt anders. De urgentie moet omhoog. En daarom is het eerste wat GroenLinks in een nieuwe regering zal doen, de klimaatnoodtoestand uitroepen. En net zoals we voor de coronacrisis experts hebben verenigd in een outbreak management team, krijgen we een climate management team. Dat dwingende adviezen geeft over de aanpak van de klimaatcrisis. Zodat we doen wat nodig is. En we meer natuur, meer schone lucht, meer internationale treinen, meer welzijn en meer gezondheid krijgen. Het redden van het klimaat staat op het spel bij de verkiezingen op 17 maart. Ik kan niet genoeg onderstrepen dat deze verkiezingen belangrijker zijn dan ooit. En ook de komende formatie is belangrijker dan ooit. En dit keer mag rechts niet winnen. Want het virus van het economisme heeft ook een vaccin nodig. We hebben de dure plicht om te leren van de geschiedenis. In 2012 heb ik gezien hoe na een heftige strijd tussen Samson en Rutte ze samen in een kabinet kwamen en de VVD-agenda over Nederland werd uitgerold. In 2017 is het D66 en GroenLinks niet gelukt elkaar vast te houden in de formatie, waardoor we geen vuist konden maken tegen de rechtse agenda van de VVD. Als we als progressief Nederland durven te leren van het verleden, kan 2021 een keerpunt in de politieke geschiedenis worden. Want het medicijn tegen het virus van het economisme is een progressieve alliantie. Een samenwerking van linkse en progressieve partijen zoals D66, de Partij van de Arbeid, de SP en GroenLinks. Niet elkaar aanvallen in de campagne, maar samen optrekken tegen rechts. En vooral elkaar vasthouden bij de formatie. En deze afspraak staat al met de Partij van de Arbeid. En als de SP bereid is Europese samenwerking als kans te zien voor onze gedeelde idealen, dan zie ik zelfs mogelijkheden voor een samenwerking tussen de socialisten en de sociaal Sociaal-liberalen van D66. En onze idealen van, van deze progressieve beweging moeten de opdracht zijn voor een nieuw kabinet en de kern zijn van een nieuw regeerakkoord. Dan krijgen we als Nederland eindelijk het meest progressieve kabinet van deze eeuw. Vrienden, de campagne die voor ons ligt zal kort maar hevig zijn. En het maximale vragen van onze beweging. Maar ik weet waar wij toe in staat zijn. Wij gaan massaal online en het internet terugveroveren op rechts. We gaan het beste resultaat ooit voor GroenLinks behalen. Maar veel belangrijker nog. Ik weet waarom wij verkiezingen willen winnen. Omdat wij geloven in meer. Meer leven, meer samen, meer geld voor zorg, onderwijs en klimaataanpak. Meer betaalbare woningen. Meer welzijn, aandacht en perspectief, meer groen, meer toekomst. Dat vormt de basis van onze plannen. Omdat we elkaar niet minder, maar veel meer nodig hebben. Alleen zo krijgen we een land waarin we elkaar meer gunnen en delen. Een land waarin je kunt zijn wie je bent. Waarin we zorgen voor onze gezondheid van onszelf en van de natuur. Zodat er meer overblijft voor toekomstige generaties. Vrienden, dit is ons moment. Meer toekomst, meer GroenLinks.